Jongens, kom eens allemaal bij elkaar. Ik heb mooi nieuws. Jullie zijn de winnaar geworden in de categorie sportteam van het Uniek Sporterland 2018. Jullie yeah! hebben ja. echt je best gedaan. Ja. Ja. Dit team van ons dat heet de Keistatrollers. Twee derde van de jongens die hier zitten hebben een spierziekte. Dat wordt alleen maar erger, we kunnen de handen niet meer gebruiken. Vandaar dat je bij ons ook veel jongens ziet met een vaste stick. Het is 4 tegen 4 of 5 tegen 5, dat vind ik ook het leuke van een teamsport. De een maakt dus een keer een foutje en de ander, maar met elkaar, zoals vorig jaar, kampioen geworden. Ja, dat geeft natuurlijk een fantastisch seizoen. Het is iets wat voor mij en voor iedereen in het team, denk ik, wel een hele centrale plaats in ons leven inneemt. Uh, ik heb hier heel veel mensen die ik kennen, waarvan een heel aantal heel dichtbij mij staan. Iedereen die in een rol zo zit, zou uh, dit eigenlijk moeten gaan doen. Dat is het mooie aan Rolston Wat je ook markeert, daar is een rol voor jou. Als sporttalent van, uh, hè, van 2018, ik bedoel, uh, ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk dat we dat hebben gehad. De unieke sporttalenten van 2018.